Jij moest vluchten. Als ik wat? Als jij moest vluchten. Ja. Je had één uur de tijd om een rugzak vol te zetten stoppen met ja, iets of niet vol. Ja. Wat zou jij meenemen? Wat ik zou meenemen. Survival uh, pakket. En wat is dat? Huh? En wat is dat? Uh, om te overleven. Uh, uh, ja, dat is uh, voedsel, drinken. En een vrouw, misschien. Misschien. <laughs> Je hebt die vrouw nodig om te overleven. Ja. Mooi. Je hebt ook een goede man nodig om te overleven. Ik, van alles, maar dat is inderdaad. Hey, kijk eens. Een momentje, hè? Ja, tuurlijk. Wat en. en... Wat zou jij meenemen? Uh, ja. <laughs> nee, ik weet het wel. Ja, ja, ja, Jij ja, ja, ja. hebt de foto's gezien, hè? Ja. Precies. Ja. En wat heb jij meegenomen? Ja, ik heb uh, telefoon meenemen. Telefoon. een uh, foto, foto voor. voor mijn familie. Een foto van jouw familie? Ja. Ja, hè? Ja, uh, oké. Okay. En uh, dus alleen dat, telefoon en een foto van je familie? Ja, eigenlijk. Uh, eigen klinie. Ja. Yeah. En jij wilt nog wat zeggen? Misschien neem ik jou wel mee. Ah, ja, nou, uh, ik zal... Uh, ja, nou, uh, ik weet het niet meer. <laughs>